Hi, Mirjam vlogt wel Ik ben Mirjam, de... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Het is maandagochtend, 5 over 6. En ik ben al drie keer wakker geweest afgelopen nacht van de pijn. Maar er is een pijn bijgekomen. Weet jullie nog dat ik in de vorige video heb gezegd dat ik naar de tandarts moest voor mijn verstandskies? omdat er een gaatje in zat, nou jongens, ik moet hem eigenlijk de 31ste dus eruit laten halen, maar ik kan zo lang niet wachten, want het doet zeer op dit moment. Bovendien, als jullie deze video kijken, hoop ik dat ik in Keulen zit, want uh, ik ga een weekend naar Keulen, als alles mee zit dus. Dus eigenlijk wil ik die kies er deze week nog uit hebben. Voor het weekend. Iets ruimer voor het weekend, want dan uh, kan ik een beetje bijkomen. En een leuk weekend hebben, hoop ik. En ook leuke beelden voor jullie maken. Goed, ik ga straks even bellen. Ik ga eerst even maar weer pijnstillers nemen. Ga ik de tandarts bellen, ga ik de huisarts bellen. Want ik wil ook nog even weten, hoe lang kan, kan ik slikken die pijnstillers? Dat is mijn goeiste Nederlands. Hm. Ja, ik ga even rustig bijkomen. Few moments later. Zo, tijd voor ontbijt. Het is inmiddels uh, kwart over zeven. Ik heb gedoucht. Mijn cupje gedaan. Ik hoop dat ik dan gelijk, uh, misschien gelijk naar de tandarts kan. Wisten jullie trouwens, ik heb nog niemand erover gehoord, dat ik twee nieuwe brillen heb. Ik heb deze, dus... Ik heb deze. Welke vind jij leuker? Dus deze? Of deze? Ik ben benieuwd, laat het even weten in de reacties. Alle medewerkers zijn in gesprek. Blijft u aan de lijn en wordt zo spoedig mogelijk verbonden met een van onze medewerkers. Ik heb even een vraag. Ik heb uh, voor mijn heup pijnstillers. althans Ibuprofen 600. En hoe lang mag ik dat slikken? Want uh, ik heb nog steeds pijn en ik loop daar al uh, heel lang mee. Ja. En ik doe er van alles mee, maar uh, het, het schiet niet op. Ik, ik wil er eigenlijk. Dan? Het 65. Dat ga ik even meekijken. Wat zou u graag willen? Nou, uh, doorverwezen worden naar een pijnpoli. Ik ga dat even voor u overleggen. Kan ik u terugbellen op dit telefoon? Ja, graag. Ja. U hoort het van me. Is goed, ja? oké. Okay, dankjewel. Ja, goed. Dag. Dag. Dag hoor. Nou, dat was dus de assistente van de huisarts. Ik word dus teruggebeld om te kijken of ik nu naar een pijnpoly doorgestuurd kan worden. Als ik mijn leven een cijfer zou mogen geven, is het een dikke vier. Natuurlijk heb ik momenten dat het goed gaat en dat het eventjes weer wat leven voelt. Maar voor de rest, buiten deze camera om, is het vaak kut. Dus het is een heel vertekend beeld natuurlijk voor jullie ook. Uh, want ik wil jullie natuurlijk heel graag leuk materiaal geven en uh, blije video's. Zoals ik ook graag wil zijn. Ik wil mensen graag blij maken, aan het lachen maken. Maar dat gaat op het moment niet. Dus uh, de volgende actie, ik ga even de tandarts bellen. In ieder geval zijn de klachten, de coronaklachten... Uh, ja weg, ik had eigenlijk al niet zo heel veel klachten Maar goed, uh, ik voel me in ieder geval minder moe Dus dat is een pluspunt en Morgen, nou, zoals die GGD meneer zegt Moet je tot, uh, tot dinsdag Dus dan eigenlijk in, moest ik tot dinsdag in quarantaine Nou dat heb ik dan gedaan Want dan ga ik woensdag half twaalf Naar de tandarts Even een verstandje trekken. Zit ik ook niet op te wachten Maar dan kan ik dat in ieder geval afvinken. Hop, jas die spuiten maar in Ruk dat ding er maar uit Ik ben er klaar mee dus in ieder geval weer een pijnpunt minder, hè? En omdat ik niet naar buiten mocht, heb ik dus ook niet kunnen wandelen en geen mooie foto's kunnen maken van deze mooie natuur. Dacht ik, ik ga dat gewoon in huis doen. Dus, nu gaan jullie foto's zien die ik gewoon in huis heb gemaakt. Als je ze leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. Dat vind ik weer leuk. Later. Het is vandaag een mooie dag. Ik zeg een dag om lekker je verstandskies te laten trekken. Het is uh, half elf nu en half twaalf moet ik er zijn. En hoe dichter bij de tijd, hoe zenuwachtiger ik word. Maar ik probeer in mijn achterhoofd te houden dat het straks allemaal voorbij is. Few moments later. Daar ben ik weer. Nu met een uh, verdoofde wang en een tampon in mijn muil. Ik had wel een beetje een paniekaanval. Ik moet nog even blijven kouden hierop. Maar ik heb wel een hele fijne tandarts. Die uh, stelt me op mijn gemak. En als ik mijn linkerhand omhoog deed dat het pijn deed, dan uh, stopte ze maar. Het deed eigenlijk geen pijn. Zelfs de injecties deden geen pijn. Dus uh, ja. En ik heb mijn verstandskies meegekregen. <lacht> als souvenir. <lacht> ja, zo ziet dat er dus uit, jongens. Er zat een aardig gat in ook wel. Want dat bruine, ja, dat donkere wat je ziet, dat is dus het gaatje wat erin zat. Ik ga even ontspannen, want ik zat echt te shaken aan het eind. Het slaat nergens op, want het viel eigenlijk reuze mee. Zo, dus die kan ik afvinken. Oké, okay, inmiddels is het gaatje eruit. Het is nog wel een beetje verdoofd. Maar we zijn een half uur verder, dus ik heb het gaatje er even uitgehaald. Ik heb ook instructies meegekregen de eerste dag niet sporten, bukken of zware dingen tillen. Wat vervelend ik was net van plan om naar de sportschool te gaan. Dat hoofdstuk kunnen we voorlopig even afsluiten en ik moet zeggen dat doet me goed. Um, ik heb van Diana via, een, via de Instagram DM heb ik een bericht gekregen over een supplement die goed schijnt te zijn bij de overgang. Alphafit. En dat heb ik dus vandaag ontvangen. Bedankt voor de tip. Ik ga dit gewoon proberen. Dit is een serotine booster, lieve mensen. Het heeft in ieder geval invloed op het geheugen, stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, orgasme en eetlust. En zo ziet de pil eruit. Dat is zo'n grote jongen, hè? Bianca die gaf mij deze tip. Uh, Alphafit. Dus uh, die ga ik... Uh, die tip ga ik ter harte nemen. Uh, voor nu gaat het goed. Dus ik slik het niet. Ik slik het alleen als ik denk van... Nou, uh, ik kan wel een booster gebruiken. Ik zeg uh, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En uh, ja, abonneer voor meer uh, overgang shit. <laughs> Ook voor leuke dingen hoor. Want ik doe ook heus wel leuke dingen. Maar ik neem jullie mee in mijn reis uh, van de overgang. Ik zeg fijn weekend verder. En uh, tot de volgende video. Toedels.